Uit. Oh shit, oh nee! De nee. spoorwegovergang <laughs> is hij open ja. of dicht. Ja, oh okay. dicht, dicht, dicht, nee! Rimmer, rimmer. nee, dat gaat niet! Oh, scherpe bocht hier trouwens. Hè? Oh ja, ik snap het. Hem maar, remmer. Oh shit! shit! <laughs> ah, dat is weer die gekke gekke hier. hier! En hoppa, ongevalletje! hem nee, Ja. Ja, ik heb hem is, driften dan. Ik zweer, je gaat nu echt gekke mensen zien. Oh. Ik ben al bezig met opnames hoor. <laughs> Goed mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, lsp morgen. Ik ben hier vandaag met een maat en we gaan Eurotruck spelen. Multiplayer en het is echt chaos. Kijk deze drift hè, Kijk hè. Woi yo. Dadelijk <laughs> zie je met drift en aankomen rijden. We pakken gewoon rood hier mee. Ik heb 1% Schade, oh ja dan komen we niet meer terug rem doet het rem werkt ook niet hier ja sneller gaan op op uh. maar uh, ja dit is dus uh, hoe Eurotruck er op dit moment uitziet wanneer rechts af en dan zou je het een groen bolletje moeten zien ik ga rechts helemaal niet halen hier oh jongen ja. ik, ik heb heb de F7 man Oh, ah, ben je weg ja maar ik kom naar je toe ik kom ik kom prio 1 met toestemming ah dat is een goeie dan uh, zie ik je over uh, vijf uurtjes wel verschijnen Ja, ja de eerste keer dat wij elkaar hier deden treffen was ook hier geloof ik en toen knalde ik vol hierop. en ja. ik laat het nu op beeld zien omdat ik dacht dat ik daar onderdoor wel kon rijden maar dat kon niet dus ja, ja oh ja dat klopt ja toen kom je de haven binnen hè. ja en toen knalde ik, ik, ik zeg... daar op je. en <laughs> toen was het niet glad en toch knalde ik ergens op <laughs> kijk hem kijk ze allemaal drift hier. kijk dat vinden ze hier leuk hè even kijken hoor. Rijen... Oei, deze shit hier. Uh, we gaan natuurlijk wel even een trailertje ophalen. En dan gaan we vanuit Calais hier, daar zijn we nu, naar Duisburg. Uh, iedereen moet vandaag naar school en naar zijn werk. Dus het is niet heel druk op de server. Maar ik denk dat het niet eens druk hoeft te zijn om chaos te krijgen. Dus wat we gaan doen, ik ga in ieder geval al via hier, arbeidsmarkt, gewoon een maandje uit. Ik pak gewoon, zoals je ziet, rechts hier 86 miljoen. Heb ik geloof Dus een ik uit. Of ik een uh, trailer pak die naar... Dit zijn alleen mijn caravans, ja. moeten natuurlijk wel even vanuit Calais. Ik pak gewoon de eerstbeste trailer, ook al gaat hij niet naar Duisburg. Ik cancel hem wel gewoon. Dus die kunnen we dadelijk oppikken. Daarna gaan we, of we gaan nu eerst nog even wachten. Ik ga mijn gamegeluid denken wat zachter, of harder zetten. En dan uh, ben ik zo bij jullie terug. Goed, daar zijn we weer. Wij gaan in ieder geval, of ik ga in ieder geval. Mijn trailer ophalen, jij hebt er ook nog geen, hè? geloof ik. Nee. Goed, dan gaan we die even ophalen. Um, als we dat hebben gedaan dan uh, kunnen we richting Duisburg gaan rijden. Hoe ver we komen in ieder geval. We zullen niet de hele rit, want dat is toch best lang denk ik. Hè? Uh, en de vorige keer ben ik gekikt ge ge omdat mijn Ik was zo hard, dat weet je ook nog wel of je bij, je reed voor mij. Uh, ik was zo hard voor ongeluk dat mijn motor steeds uitviel en het was donker en ik had mijn lichten niet aan en dan word je uiteindelijk gekikt. Dus uh, laten we gaan. Ik denk dat we niet ver. Oh kijk hem dan. Goed, let's go. Ik moet hier in ieder geval naar links. mijn heuvel opkomen. Maar als hij niet naar rechts gaat... Ja, hij rijdt tegen het verkeer in. Ja. ja, ik net ook namelijk. Want ik kon de bocht niet maken toen ik hier omlaag reed en toen... Ja, toen... Ja. Uh... Ik denk dat hij net uit Engeland vandaan komt, dat hij daarom... Uh... <laughs> ah ja, dat kan wel. Je komt hier vanuit Dover geloof ik, hè? Ja, klopt. Uh... Als ik te snel voor je ben of wat dan ook, dan zeg ik het maar even. Uh, Scania, ja, Scania Power. Ja, We gaan hier rechts voorbij, denk ik. Nou, hij rijdt wel serieus. Zie jij mij ook echt driften? Want sommige mensen hebben geloof ik ja. niet de Wintermot, hè? Uh, ja, want uh, volgens mij is yep. het zo, als je niet de Nee, kut! Ja, let op! Ja, ik zie het, ik zie het. Oh. Oh. Nou, als je zeg maar niet de Wintermot hebt dan staat bij iedereen zijn naam dat hij in wintermond ontvistert nee nee nee nee nee nee, kijk ik doe het, ik zie het gebeuren kom we gaan op klem zetten uh, ja, gaat gaan het terugkrijgen hoor, echt geen genade wat deed hij eigenlijk? afsnijden? nou, ja, hij ging me zwaar afsnijden zat op de rechterbaan nee joh, hey, nee, joh, dat sta ik ook <laughs> <laughs> Even kijken, ja hier is Waar moet jij je vracht ophalen eigenlijk? Ja, hier, uh... links, rechts Oké. Okay. Ik heb mijn groot licht aan Nou, nee, niet staat. Ik... nu nee, heb ik mijn groot licht aan ja, Die gast gaat naar rechts Die gaat wel snel hoor Ik moet naar Stokes, dat is eentje verder Oh, dat wordt een aanrijding, oh shit Oh, oh <laughs> Oh, dat heb ik gemist, je bent weg Ja, ik ben, ik ben weg, sorry die moet mijn vracht ergens anders ophalen. Oh ja, hij pakt natuurlijk ook nog de route naar uh, gewoon uh, naar mijn uh, bestemming ja. van mijn vracht. Goed, dit is mijn route. Bovenlangs, hè? Ja, bovenlangs. Even heel korte snelweg op zie ik. En Dan, ja, weer dan meteen gaan we gelijk eraf. de eerste afslag eraf. Ja, links en dan naar het tankstation daar en dan, ja. Goed, ik zou zeggen laten we gaan. Uh, ik ga op de map een uh, groen bolletje zoeken. Als ik die heb gevonden... Oh, ik zie jouw huts. Huts! En dan rijd ik nu in jou, denk ik. Nee, je staat hier stil. Ja, ik zie stil. Met rijden, ja? ja. Dan wacht ik even. Ja, dan rijd ik nu achter jou aan. Zien mensen echt af en toe met die... Die, die buy dlc Crown ding ofzo? Ja, dat hebben we nu er lelijk ook. uit. Ja, dat is jammer. Ook. Jij hebt dat geloof ik ook. Maar waarom rij je niet? Oh, wacht. Daarom. Oeh. Ik had ook heel lang, tot ik jullie hele halve truck niet zag. Echt? Omdat jullie hadden, ge, uh, uh, toch voor vijf euro zoiets, hadden jullie iets gekocht. Oh ja, dat is zo'n uh, tuning pack, man. Ja, maar die heb ik nog steeds niet. Maar dan zie je dus bij heel veel mensen de, de grill niet. Oh ja, dat had ik in het begin ook, man. Er zit zo'n gat in. Ja, moet hier naar rechts. Daar heb ik net nog gehad. Ja. doet. doet. Pas op hier, dan staan mensen stil. Oh. Ah ja, gespot. Ah, dus nu is het zo glad. Nu. Dat mag niet bij. Nee. Maar dat is ook niet het ergste stuk, dat komt zo meteen in Duisburg. Oh! Weet even achter me aan het kijken. Die kwam al erg hard door de bocht namelijk. Is wel relaxed rijden zo. Ja, nog wel ja, maar ik heb een beetje trauma's aan die uh, meewegen, zeg maar als je niet op de snelweg zit. Oh, zijn random event ofzo. Ja, direct zeker het was er op ja. ja, het was niet heel erg. Uh, Waar well, wat uh, pionnen en wat uh, bordjes. Maar dat is toch vervelend, als, als je zo op iemand rijdt, stel nou jij rijdt nou pal voor mij. En je rijdt door zo'n random event, event wat jij niet ziet, maar ik wel, ja, ja. dan is dat voor mij echt opeens van een schrikje je kapot en dan heb je geen tijd meer, zeker niet met deze mod, om nog te reageren en dan knal je er volop. En dan is het is niet zo ja. dat je doorheen rijdt, zoals een, als er een persoon zou staan, oh shit, als er een persoon zou staan, ja. dan is het niet dat je er doorheen rijdt. Als je een echt persoon zou aanrijden, maar je knalt gewoon op en je staat in één keer stil met 100% damage waarschijnlijk. Dus Oh, ja. Een beetje een nadeel. Er zijn ook heel veel ongelukken daardoor gebeurd, omdat mensen in één keer moeten uitwijken op een ja, ja. Op een baans of tweebaans baans weg, weet je wel. En dan moeten ze uitwijken, ja, en dan... Dan lig je op je zijkant. Het is in ieder geval fijn dat we hier de opritten op komen, want... Nou, oh, er dan uit stil. Ik had die Sneeuwmon natu natuurlijk ook in GTA. Maar daar, daar kwam je de heuvel niet op, hoor, met je Touren of met je B-klasse. Of uh... nee, dat was ook extreem. Ja, dat filmpje had ik ook gezien. Dus die gladheidsmot, of de sneeuwmot had ik nog lang, maar die gladheidsmot heb ik er al snel uitgehaald eigenlijk als je hier uh, ja met deze mod als je hiermee een grote vracht meeneemt zeg maar echt zeg maar die grote grootte van bijna 50 ton en zo laat ik hem niet ook, redden deze bocht kom op. je ook niet vooruit ja ik ben ook echt zo hard aan het gereden oh. ja ik moest wel dit doen shit oh wat is gebeurd man ja ik, ik kwam met 50 en er kwam geen verbetering in uh, maar ik heb hem al ik zie het, achterop uh, achterop die nog eentje ik ga me wel inhalen maar die is snel joh Ja, meteen maar inhalen? Ja. Ja natuurlijk. Please kom maar tegen liggen. Nee, jammer. Wat voor, voor oplegger heeft hij dan? Weet ik weet niet, niet zo Zo'n mini. Ja, was wel, was wel iets kleiner hè? Ja. Hij was ook erg snel. Ik vind het wel knap dat we hier zijn gekomen dus mij zijn we nog niet. Uh... Oh nee, de vorige keer gingen we vanuit de andere kant deze. Ja ja ja. Maar toen was het ook let op tegenliggen. Of uh, inhaal. En tegen Inhalen. En tegenlichers. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh shit! Oh wat is. Oh ja joh, weet je, ga jij maar invoegen jongen. Achter mij is er nog iemand geloof oh. ik. Oh, een random event, ja. Oeh, daar heb ik geluk geloof ik. Er nou, was rook vanuit de grond, ik weet niet of auto een autobrand of zo moest voorstellen, maar een auto was er in ieder geval niet. Wacht even, zie jij twee vrachtwagens achter Nee, vanuit? eentje. Oh, ah, jawel joh. Ja, wacht, ik ga even iets rustig rijden. Hier is weer een random event, waar jullie allemaal doorheen rijden. Wat gaat hij nou doen? Ja, nu knal ik erop hoor. Oh, ik zie het Nee, toch niet. Voor de mensen die nu ongeveer willen weten hoe hard ik nou rem, ik zit nu echt vol in mijn rem. Nu ook. Vol de remmen in, maar er gebeurt gewoon niks. Dus daarom dat je eigenlijk geen... Hij gaat naar links, denk ik. Onverwachte, oh, nee, niet. Onverwachte situaties moet hebben. Ah, chill. Ik zit als het goed is nu wachten. Ja... Nou, dit is België. Een België? Toch? Weet niet. Ja. Calais en Frankrijk, denk ik. Ja, maar volgens mij rijden we nu richting Brussel. Thijsburg is in. Ah ja, we zouden anders via Liège gaan. Ja. Ik zag net zo'n portje met uh, welkom uh, Ja, ik zag het ook wel, man. Ik zit vol te remmen hier, hoor. Ik was even niet aan opletten. Er komt er eentje achter mij, die gaat geloof ik inhalen. halen. Dus die denk ik ga je lekker... Er komen scherpe bochten aan. <laughs> oh, zometeen, ja. je hebt zometeen een stuk en hey, die bochten die zijn echt normaal, hè. Ja, dat is leuk, toch? Komt je echt op, eh? <coughs> Heb je cruise control of iets aan? Nee. Nee, oké. Okay. gas. Ja, ik ook. Ja, dat gaat nog best lekker. Ik, uh, Niks is klaar hier, tot nu toe. <laughs> Kijk dan uh, een wat die gozer zegt. mot, sorry. <laughs> ja, dat uh, verklaart wel een beetje alles. Letterfobie, hier je. Oh shit, nee, ja, yeah, ik ben... Ja, yeah. Nee. Ah, uh, random event. Ja, bij mij niet, maar wel daar van al. Daar zou ik allemaal op blauwe stipjes staan. Oh, die komt vol op mij af, achter mij, op de kaart. Oh, gaat wat gebeuren? Nee, oh. hey, die heeft zo'n strek om zijn trailer. Ja, dat is zo van kerst. Oh, let op, let op, let op. Ja. Het wordt, warm, het wordt hier ja. druk, het wordt hier druk. Heb plekjes aan, ook oh, wat de stad. Even waarschuwtjes. Het achter ons ook druk. Ja dat komt dan inhalen hoor. Ja, vooral inhalen op dit stuk waar het zo druk is. Echt goede hoor. Spelen met een leven gewoon. Ja. Ja, het ging wel soepeltjes voor hem. Ja. Altijd als ik zo. Oh, remmer! Ja precies! Remmen, remmen. Ik wilde net zeggen, altijd dat ik zo'n blauwe bolletjes. Bij elkaar zie. Oh je staat een random event ook. Zijn blauwe bolletjes bij elkaar, dat vertrouw je al niet. Shit. Sorry. Oh dat is nee ook niet. best. Heb ik jou geraakt? Nee, nee, nee. Maar die andere ook niet. Dus, hey uh... gast! Nee! Wacht, kut, kut, tegen liggen. Nee, komt goed. Hé! Nee! Waarom reken me vrachtwagen achteruit? Oeh shit! Oh nee! Okay! <laughs> Ja, drift in aankomen. Oh. Ik heb maar 2%. Even kijken, hoeveel heb ik dan? 470 pen. Ik heb 0. 0, nice. Dan kunnen we verder rijden. Maar kom hier nog tussendoor. Wat een gozer. Ja. Zit jij recht achter mij? Ja. Ja, ik rij even in man. Ik ook. Oh, inhalen, inhalen, tegenligger, in, tegenligger, inhalen. <laughs> Hij gaat jou ook inhalen. Ja, ik gun het hem, uh, al deze tegenleggers gaan niet lukken. Oh, what the fuck, hé! Hey? Tegeliger, let op. Oh. Ja, had ja, ik iets laat door. Nou, Gast, haal me in. Ja, gaat nu. Nou, ik kom tegenlegger. Het, hij gaat je voorbij. Hm? En hij, hij tweet het naar jou. Ja want ik geef ook vol gas. Maar hij haalt alleen van positief tweet het. Druk mafia, o, daar moeten we mee opletten. Hier is zeg maar mijn eerste waypoint, zodat ik weet dat ik goed ga. Het is nog druk voor jou. Mm, voor me niet meer, komen we weer wat tegenleggers aan. Niemand die denkt laat ik eens gaan inhalen mm -hmm. zonder te kijken. Oh. Oh, hier zijn mijn twitter ja, Daar is jouw tutor. Oh shit, wat is dit? Spoorwegovergang? Is hij open ja. of dicht? Ja, oh dicht, ben dicht, ben dicht! Nee! Remmen, rem. Nee, dat gaat niet! Nee! Oh, <laughs> oh snel! Snel, doorrijden, doorrijden! <laughs> kan ik nog? kan Ik, ik kan nog. Ja, kom What? gewoon, kom gewoon. Oh, Het was okay. gewoon een... P oh, nu gaat hij pas dicht, joh. Oh, we hebben echt geluk, hè. Ja, de mensen ja. achter ons zijn wel gewoon netjes. Ja, ja, ja. Ja, ik kon niet meer remmen. Wat, wat heeft deze gast... Oh. Ik dacht eventjes dat het een moderator ja, ja. was ofzo. Nee, we doen, we doen niks verkeerd. Waarom staan ze daar allemaal bij elkaar, joh? Geen idee. Oh. Die zit de slinger hier. Nu niet meer. <laughs> gewoon één disco lamp op me af <laughs> Nu is het rustig. Oh. Ik hou van rustig. Ja, voor de video niet. <laughs> maar dat komt zo wel Oh, ja. what the fuck! Wat is, ben je gekracht? Huh? Wat deed jij? Ik zag in één keer uh, die random event veel te laat, joh. <laughs> Scherpe bocht hier trouwens. Hoor. Nee, oh ja, ik snap oh. remmen Rem maar, rem maar, maar. Oh shit! Oh, stoepel. <laughs> ja. <shit>. oh, <laughs> Soepel. Ja, ja. Geen damage geloof ik. Dat is ook iets gaande. Alleren een beetje zaan. Ook achter ons. We rijden Ja we rijden echt langzaam, want die stonden dan allemaal stil voor die spoorwegovergang. Hier ja. is iets loosjes lo hoor. Ook oh, zie, het. Ik zie het. Ah super. Dat, dat is ook zo raar hè, dat is ook gewoon niet F7 ofzo hè probeert hij nog los te komen. Ja dan word je misschien helemaal teruggeleid naar uh, Dijsburg ofzo. Ja dat is uh, waar. Naar Brussel of waar we ook in de buurt zijn. Uh, hij zegt ik heb 89% schade. Hij ja, kan op zich wel eruit komen. Mijn Tir is. <laughs> oh, redelijk scherp bochtje. Ik kan oh, die op... shit, <laughs> je ziet je trailer en je spiegels door de andere kant op gaan. <laughs> ja. Of nog doorgeleid, bedoel ik. Oh hier is iets los. Oh remmen. Ja te laat waarschijnlijk. Remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen. Ja, gas, ga niet blokkeren! Oh. Oeh. Ja. Oh! Oh shit! Wat? Ben je alsnog volgelukt? Ik had jou wel heel lichtjes aangepikt. We Ik Kom hier een inhaler. Op betalen? Ja ja. Nooit geen geld. dik ongeluk achter mij gebeurt. En terecht. als dus ik die inhaler dus, uh, laat eens laten weten? Oh. oh, daar zit er eentje te driften. Oh, over de drem. Ja, oh, let op. Uh. Tokyo drift. Oh, er komt een inhaler. Inhaler. Oh, maar ja. er komt ook een mijn bocht doen dan wordt het... Oh, tegenlegger! Oh, nee! <gacht> Gaat dat goed, hè? Hij Nice. Even kijken, ja. Hij moest remmen door jou, en toen ging ik hem rechts voorbij. En te is je staat en, uh, wat stil. Toen ging hij mijn trailer kusje geven. Nice. waar zijn we? Uh, Nederland nou? ja toch? Ja, ja, wat er. rijden we verkeerd of zo? ja toch? Hè? Nederlandse vlag daar. rij je via Maastricht ofzo? oh hier staat hij oh. stil shit oh shit oh oh oh <laughs> super Oh ja, weer eens gebeurd hier. Oh, oh! Ja, en uh, dat wordt een... Wow! Oh, Zo. ja, tuurlijk joh. Gooi maar, maar dat tussen, was die, ja. Al, als die ons daarvoor ook in te halen. Dat past, uh, precies, ja. Hallo, doorrijden! Jouw favoriete vrachtwagen is ook een Sky, ja, toch? Sowieso. Ja... Maar ik heb er nooit iets anders gereden eigenlijk in Eurotruck denk ik. Niet? Nee, ik heb altijd wel snel een Scania gekocht. Ja. Dat is zo'n kleinste vrachtwagen. Mooi in nee. interieur, alles. Ja, ja. Dat sowieso. Hier komen wat scherpe bochtjes aan, hoor. Zo. Misschien een comment hieronder even laten weten wat jouw favoriete vrachtwagen is in Eurotrug. Alleen maar goed plan. En ondertussen begin maar te remmen voor deze bochtjes. Oh ja, oh, te ja, Ik zie het. Ik zie Zo, het is een scherp joh. Oh, en deze gast haalt me in in hier. Hey, ook nog hè? En wacht even, je, gek, dit je dit staat weer stil. Je staat niet stil, let op. Nee, ja. Oh shit. Oh. <laughs> Mooi dit hoor. Ja, nu zit ik vast hè. Oh nee. Ja, ik, uh, ik ga de weg afzetten voor je. Ja, regel jij de weg afzetten? Nee, ik kan alweer. Ja, geregeld. Maar iedereen ging hier dus, langs deze, wat hier staat. Gewoon links en langs hè. Voor. Hun.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 eh, uh, ging te goed? Heb ik iemand geraakt? Nee, nee, nee, niet tegen jou, oh. <laughs> <laughs> Nou, dat had je mijn bocht ook nog niet gezien. Oh ja, nu knal ik wel Oh, okay. ik zie hem straks wel weer terug. Ja, zeker. Je staat wel iets stil in de bocht trouwens. Oh. Ja. Mm -hmm. doet doet Oh, inhalertje. Yo, kom dan maar ja. langs anders hoor. Ja, tuurlijk. Oh, ze staan in de berm hoor. Oh, doppel. op hier. Hey, een gast die gaat ook de berm invloer. Pas op Pietje! Oh. Ja, nee! Luister hoor! Gekke safe hier, niks aan de hand. Geen gewonden en doorrijden. Jij bent gesneuveld geloof ik hè? Nee, nee, nee. Ik, ik ben gewoon rustig gaan wachten voordat ik al artsen? Ja, nu ga ik al langs. Hoppa! Hier is voor mij in ieder geval een random event. Of yes, ja. Ik heb een random event inhalen in de... Oh, ik ben verongelukt. Nee. Wat ben jij... Oh, hij is Ja, echt maar een ze grote. kunnen dat niet zien, dat is zo so kut. Oh shit, wacht even. <laughs> ik moet even iemand appen. <laughs> ik, ik, oh. ik heb me half twee afgesproken. En dit is nu uh, drie minuten voor half twee. Oh. Uh, ja. ja, kan wel. Doe. 13 45. Gaat het goed? Oh, gaat het goed? Doe 13, 45. We hebben we nog een kwartier. oké. Okay, Inhalen! Eh, yeah. <laughs> uh, uh, uh. Of zijn we er trouwens? Zijn we er al bijna? We zijn er bijna, ja. hebben we zijn er bijna. Ik ga hier op de bordjes kijken. Deze plekken ken ik allemaal. Oh ja, ik zie het volgens mij al. Waar jij net ergens voor ongelukte. Ja? Daar ben ik gesneuveld de vorige video. Voor die brug geloof ik nog. Waar, ja. waar jij zei, je kunt toch wel een bocht nemen? Dus ik denk dat we echt bijna zijn. Zit je eigenlijk een beetje achter mij of niet? Ja ja, ja ik, ben, ik zie jou in de verte. Okay. Uh, ik ben nu weer bij je. soort van, ja nu. Nee. Ah oh, ja, ik zie Ik zit... Zo, er spande eentje in hè? Ja, ik zag het ook. <laughs> ja, dat Had je nou teruggekeken? Van wanneer, hoe bedoel ik? Ik zei toch toen van, what the fuck, er de er eentje hier in en oh, dan knalde ja, ik op. Toen ja, ja, zeg je, ja. ja joh! Ik geloof het een Zie zie wel, kijk maar terug. Ja, is goed. Had je het gezien? Ja, ik heb het gezien. Ja, hè? Ja, je hebt gelijk. Let op, Kerven, man. En we gaan met z'n allen naar Zuid-Frankrijk. Lekker hoor. Daar kom je ook niet ver nu, hè? In Frankrijk. Of uh, Oostenrijk nee, ja. is dat, trouwens. Oh remmen, remmen, remmen, ja, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, remmen, ik weet niet. Nee, Nederland. ook. Echt? Hier? Wat, wat is dit? Ja, oh, zie... Nederland-Duitsland volgens mij Ja. Nee! Nee! Oh my god. Oh, oké. Okay. Ja, we zijn nu in Duitsland, maar we rijden volgens mij net eventjes door... Uh, gekke drift hier. Ja, ja. Gekke driftje. <laughs> en nul gewonnen wederom, hè. Ik ga die trailers laten zweten van mij. Oh. Oh. Oh, ik zie het. Nee, gaat goed. Hier is chaos, remmen. Yo. Gaat fout, ja, gaat fout. Oh, nee! Nee! Gozer! <laughs> hoe dom kun je zijn, hè? En dan gaat joh nog... Yo, hoe is die chat? Oh, hij heeft... Hij Hey! I've... Klootzak. Tiefsfant sterft, jongen. Ik rijd zo hard <laughs> gewoon, hè, tot mijn, mijn rijdtewissels aan zijn gegaan. Waarschijnlijk heeft hij wel wat gezopen, ja. ja. Waarom gaat zijn trailer steeds naar links, terwijl zijn auto gewoon recht blijft? Dat uh, is volgens uh, de voorschriften uit Rusland. Oh, met jou? Ja ik dacht ik geef hem even een pitje maar ik heb 51% damage. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, okay. Oh, no. okay. die scoda daarin <laughs> gewoon recht op me af. Ja, exact, ik zag het mooi man. Oké, okay, ik maakte ook een fout. Ik had een beetje inschattingsfout, maar ik kon niet op tijd meer remmen. Oké, okay, hier gebeuren gekke ongelukken door mij. Hier <laughs> gebeurt. oh. Ik ga je even stoppen. Dus over. Wow, gekke ongeval hier. Ja, en ik zit er achter je. Even drinken. Heb ik dorst. Nee, maar ik ga ze sporten, dan moet je genoeg water hebben. Ja, dat is wel. Gedronken. En genoeg eiwitten. Ja, dat is ook belangrijk daarna hè. Voor de biceps Oké, okay, dan gaan we een volle snelheid vooruit. Rijd je nou met een dubbele trailer of een super lange trailer? Maar... Dubbele, dubbele kan niet man. Ah, uh, nee? super lang. Ah, dat is weer die gekke rus hier. En hoppa, ongevalletje. Eh, ja. je Beetje vodka erbij. Wee zoepvol, zag je die? Oh, oh, oh. Lekker, ik zeg toch gewoon volle vooruit. Ik ga, uh, gewoon, ik ga dezelfde move als jou doen. Sowieso. Ja, rechts. Hey. Hey, ik heb ook die gekke move gedaan. 100 km per uur is er niks bij hoor. Hoppa! We gaan even linkerbaan. Tegenligger, maan niks uit. Autootje. Oh remmen, nee ik kut dat kruispunt hier. Handrem erop en remmen hoor. Nee handrem kan niet, dan blokkeer je wielen niet door. Dat kruispunt is weer vol hier. Oh ja, ik zie het, ik zie het, ik zie het. dat kruispunt is hier veranderd? Wat is er veranderd? Ja er staan allemaal dingen op! Nee! Oh soepel! Wat staat erop dan. Kut, ja nu blokkeer ik je echt alles hè. Oh, ik zie het ja. Waarschijnlijk om het wat meer gereguleerd te maken, omdat het hier echt chaos was. Ja dat uh, denk ik ook. Nu ook oh, als ik hier zo ja, weet. Ik zag je. We moeten nog naar een t-splitsing hè. Komt er nog een t-splitsing? Ja toch? Of was dat deze al? Okay. Nee, er komt er nog een, waar we toen zo lang vast stonden bij het vanaf de... Um, oh, ja. Vanaf de... Vanaf het tankstation tot deze hier. Hier ben ik voor de eerste keer gekeken toen. Omdat ik hier zeg tegen verkeer in door de berm rijdt. Ja, klopt. Dat was die dikke ziel, Hé Hey, joh! We beginnen maar vast remmen. We moeten daar een bocht van 90 graden naar rechts maken. Komt ik wel erg snel aangereden. Uh -huh. En ik glij hem recht maar. <laughs> lukt het? Ja. Hey. Oh jawel, nu lukt het wel. Als je op V drukt, de stond er ook, druk op V om iets te doen. En dan lukt hij zeker jongen. De chill Begin maar te rijden hoor. Dan kom ik. Ja, ja, ja, ja. Ik ga je even in, hoor. Ik ga er tussen. Wat, wat, die, hey. Je laat me niet ertussen. Jawel, ik rijd toch. Kom, oh. kom. Oké. Okay. Oh shit, handen ermee geschakeld, nee. kut. <laughs> Zit deze gast nou gewoon te vechten met jou op mijn plek? Eh, uh, soort van. Hij wil wel heel graag voorbij me. Dan snij ik hem af voor. Hij moet even normaal weer. Ben ik ben niet gewend van hem. Oh, je begint te lag alweer. Ik of jij? Nee, ik. Of allemaal. Mijn uh, FPS dropt hem. Ja, komt omdat de aankomst is. Je rijdt echt dwars door een random event eventen he, hier, het ziet er zo raar uit. En dit is het einde van de video, ik ga iedereen bedanken en ik ga hem hier tussendoor slalommen en dat gaat zeker weten goed. Um, ik zou zeggen tot over een paar dagen bij een nieuwe video en... oh! netjes tot over een paar dagen bij een nieuwe video en zoals Appie altijd zegt. Goedemorgen, joejoe. <laughs>